We zijn nu op het uh, kleine eilandje Halki. Het ligt uh, op een uurtje varen van Rodos. Schitterende haven hier. Keep on working, and that's where Bondam Beaches—that's the sand. we beach Taverna We gaan even kijken hoe dit strand eruit ziet. Ja, dit is wel echt weer zo'n wauw momentje. Het water is hier kraak en kraakhelder. Kijk, je ziet het aan de klaar.